Hebben jullie nog een staatssecretaris nodig? Hoe ja. jullie ja. nou, uh, ja. wij hebben nou, nou, oh, no, no, een ja. nog, heb nog een kinderstaatssecretaris. Misschien? Hebben jullie een kinderstaatssecretaris? Vanmiddag komt er. Ben je hier de hele dag? Ja. Oké. Okay. Vanmiddag ja. komt er ook nog een minister. Ja. Minister de Jonge. De Jonge. gaat ook nog een keer aan hem vragen. Maar zullen we afspreken dat ik met hem ga praten of wij niet een jeugdstaatssecretaris kunnen benoemen? Ja.